Hallo mensen, leuk like, te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is g 5 LSPD of Aramor. En vandaag een met deze T6. Gemaakt door het ministerie van Mods is Zij niet af. Hij zal binnenkort waarschijnlijk wel in de release gaan. Maar dat bepaal ik natuurlijk niet. Dus Jullie zien hem vanzelf wel, of niet? Um, maar uh, ik ga er maar vanuit. Hij is super vet, nu al, vind ik. Uh, ja, gewoon details zijn mooi. De sirene speaker, de grillflitsers, het dak. En als je zo kijkt, lijkt hij gewoon alsof hij door. ja... Gewoon ja, hoe die in het echt is, dat is natuurlijk ook logisch. Dat is natuurlijk het doel van Modden hè? om hem zo echt mogelijk te laten lijken. En ik denk dat het al redelijk goed is gelukt. Uh, vandaag dus de nacht in met de T6. Geen bijzonderheden om te melden. We hebben de GoPro om, we hebben de taser aan het been hangen en we kunnen de straat op gaan. Ik zou zeggen laten we vertrekken. Voertuigcontrole vandaag is niet, anders is het ook zo elke video standaard. Hè. Ik zal het snel voor jullie laten zien. Of ja in dat opzicht voertuigcontrole niet, bedoel ik daarmee, niet uh, via de roxen editor ik zal even blauw voor jullie testen ik zal voor jullie oranje even testen oh, dat is het precies. Oh, my is waarom verandert Black dat or or niet ik heb het veranderd dit uh, is oranje kan hier weer zo we hebben geloof ik een schroen redt even werkverlichting zo en dan zo en dan zo en dan zo uh, Zo, daar ga je wel weer aan, maar die hoeft niet, komt goed, blauw staat toch aan, geloof ik, iets staat aan, ja. Rijt, 1. waarom zie ik blauw reflecteren of staat daar gewoon iets, of reflecteer ik blauw, ja ik ben blauw, want je kan niet tegen hè? iets staat hier met blauw aan, ben ik dat nou, ja ik ben dat, maar oh, daar wordt niet goed van, Nee, dat vind ik niet chill. Is aanrijdend. Steeds die blauwe reflectie om me heen. Of ben ik nog gek aan het worden? Nee, ik ben het niet. Toch? Nee, daar beneden staat iets meer blauw aan. Ik weet niet wat. Maar ik in ieder geval niet. Jij rijdt er rood. En hebt een kapot voertuig. En hebt paarse verlichting. Oh ja. oh, ja. Ze gaan we even een kat zetten. Gaat hij ja die gaat er vandoor. Ik zeg de achtervolging. Ja. Hij gaat het gelukkig niet lang mee. Want hij is kapot. En hij rijdt zich Oh we gaan niet tegen het verkeerde snel. Hij rijdt zich zeg maar klem. Voor de middel ochtend, dat is niet helemaal de bedoeling, dus we zetten ze op de tijd even goed, want ik wilde wel lekker nachtdienstje gaan draaien. Uitstappen, handjes omhoog, geen rare dingen doen, je gaat het toch niet weer winnen vriend. Kom hier, verstand dat je overgeeft. Als dus je bent bij deze aangehouden, negeren stopteken, maar niet de andere verplicht, je hebt recht op een advocaat. Als Wim jou zit te boeien, dan gaan we de tijd weer even zetten op. Zo, en dan doen we maar gewoon even voor de goede orde. Dit, mooi. O, ik ga graag een transportje deze kant op. Ga ik zo meteen trouwens wel vragen. Ik uh, ga je nog even voor Heb je hebben dingen bij die bij me hebben? Dus gewoon verplicht voordat we transport gaan starten. De vraag is, zullen we de auto even hier op de parkeerplaats zetten? Hij heeft niks. Ja, een zakmes heeft hij bij. Maar aan de ene kant niet, aan de andere kant wel. Um, Even assiste. kijken, zullen we de auto hier op de verkeerplaats laten staan? Of in beslag nemen, nemen we hem in beslag. <laughs> of ik laat hem hier wel afslepen en dan uh, verzinnen jullie maar wat ermee gebeurt. Ik ga je wel nog even laten blazen en een drugs afnemen, want je ogen zien rood uit. kan zijn omdat je moe bent. kan ook zijn omdat je drugs of alcohol op hebt. Moet je wel even snel zijn. Blaasdruk stop zeg. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Wil niet meewerken. oké. Okay. mag nu even spreekstest afnemen voordat we. Ja, ja, wacht, wacht, wacht, wacht. wacht. En... Oké, okay, positief op uh, cannabis, dus uh, rijdend invloed sowieso. Ademanalyse moet nog op het bureau worden afgenomen. Als je daar ook blijft weigeren, is er iemand ingevoerd. Oh. Hier zien jullie twee generaties. T5 en T6. Uiteraard, links van mij is nu de T5. En dit is de T6. Het grootste verschil vooral is natuurlijk wel het busje, maar je ziet hier ook de T5's hadden bijna nooit een Volkswagen logo voorop. En die sirene speaker was wat minder zichtbaar dan wel niet zichtbaar. Hier zo. Uh, ja dat. Voor dezelfde opbouw. Weer een auto met geel lampjes. Ik heb jullie dat laatst gevraagd, moet ik nou elk voertuig wat ik zie met gele verlichting aan de kant of met verlichting onder het voertuig aan de kant gaan zetten of niet? En ik meen dat ik daar niet echt heel veel reacties over heb gelezen. Van ja wel doen of niet doen. Dus uh, nogmaals de vraag. Moet ik nou elk voertuig. Want het zijn er nogal wat. Aan de kant gaan zetten. Bekeuren. Misschien wel invorderen. Omdat het gewoon niet toegestaan is. Of zeggen jullie nou het was leuk. De eerste paar keer, Maar nu hoeft het wat ons betreft niet meer. Laat het even weten. Wil ik wel echt. Dit soort dingen wil ik weten. Want aan de andere kant. Dadelijk ga ik krijgen dat ik comments krijg. Als ik ze negeer. Van ja maar daar rijdt er een met verlichting. Waarom negeer je hem. Ja, en dan is het weer. Dit is saai. Uh, je moet ze niet allemaal aan de kant zetten. Dus we gewoon even weten van jullie van wat zeggen jullie ervan, wel of niet, en dan de meeste stemmen gelden. melding in Vronse hebben we ik dan. Collega is bezig met een staande houding van een voertuig. En die uh... hier gaat er een gestolen voertuig langs. Ik wilde zeggen daar gaat alles goed zo te zien. Ik was even aan meekijken, maar nogmaals, we hebben nu een gestolen voertuig hier. Het zuur is trouwens ook weer terug ja, voor de mensen die er nog niet op was gevallen. Jullie wilden dat graag. En dan krijgen jullie het ook. Ik kan geen achtervolging oproepen nog. Ik moet hem eerst even een stoptekentje geven en dan gaat hij er waarschijnlijk vandoor. Of niet, hè, dat kan natuurlijk ook. En dan kan ik pas. Ja, die gaat er vandoor ik kan nog steeds de B niet ingedrukt houden voor achtervolging dan gaan we maar zelf oplossen we hebben suspicious activity in Burton ga je het welstublieft 2 zegt de volging hallo, OC. Oh, gaat hij nou rechtdoor? oh ik dacht dat hij gewoon door de afgrond uh, in ging Even op een statusje niet inzetbaar gemeld. We gaan er snel weer op. Rechts vrij. Ja, dat gaat een lange worden, denk ik zo. bijna zelf uh, van de weg af Dat is natuurlijk ja aan ene kant moet ik een pitje geven dat is een beetje ik wil hem best pitten maar dan krijg je dat hij volledig over de kop vliegt en dat is natuurlijk verantwoord dat wil je niet bereiken met een pitje maar je wilt hem ook tot stoppen dwingen en ik kan gewoon ik druk nu de B in er gebeurt niks ik kan geen achtervolging oproepen ik kan hem geen stopteken meer geven die hebben we al gegeven en die negeerde die. We rijden in zijn slipstream of zo. Het scheelt wel tot nacht dus het is, dus duidelijk rustiger op de weg. Ja, ja, ja, ja, ja. Waar is je nou een? The een? Oh, dag, What the fuck is hier een? Oh daar, gek! What the fuck, ey! Ik was hem echt kwijt. We have an in need of in... Staan blijven! Achtervolging, de reed, er blieft, te voet. 1205, ik ben onderweg. Bij de legerbasis. Staan blijven op de woord geweld gebruikt. Wat is dat geweld dan? Geen idee, ik roep ook maar wat. Kan ik me slaan? Zo van afstand tot je ineens daar naartoe teleporteert. Kennen jullie dat? Als je net in de buurt bent van iemand. Kan ik deze achtervolgen? Nee ook niet. En Wim wordt ook nog moe. Ah, daar komen ze. De Marjorie C is erbij. Pak hem! Nee, kut. Oh dit wordt zo lang teruglopen naar mijn voertuig. Staan blijven! Kom op, je hoort me toch niet, maar dan maakt het uit. Meneer, politie als je nog niet door had. Wie is dat? Dat is een collega. Oh my god, hij is gewoon veel te snel voor me. Wim, jij moet naar de gym. Want je conditie is uh, een beetje slecht. Ja, we moeten gaan afbreken. Wim houdt hem niet meer. Ja vriend, ik ga die gewoon eens beenschieten. schieten. Ik ben er helemaal klaar mee. Zo. Ik ik even wat... Maat, kom op. Ik kan geen achtervolging oproepen. En we gaan dood van het rennen. Ja, ik weet het. Wim... Oh my god. Ik kan niet tegen, hè. Die gast die rent gewoon door alsof niks is. En Wim die, die is back off. Oké, mijn best dat hij wegrent. Maar dan moet je wel ook als... En ja, het is natuurlijk onzin om we allemaal zitten zeggen. Maar dat... Tot... Zij moeten ook buiten adem kunnen we gaan. Dat is niet eerlijk dit, hè. Het is gewoon een topatleet. Laten we het daarop houden. Shusane Bolt die wegrent voor me. naar je collega rennen? Je bent een collega hè? Daar rent hij, daar rent hij, ik zie hem. Zo, so, nu staan blijven. Liggen blijven in ieder geval, Al, als, als ik je maar kan aanhouden. Kom op, meewerken. Ik zei toen net van, ja ik schiet hem wel even in het been, dat was duidelijk in zijn arm. Maakt niks uit het allemaal. Zo, so, eenmaal aanhouden. Dat duurt de pot nog is lang. Ja in het echt uh, waren we gewoon de lul geweest en hadden we natuurlijk Weet je als dit gebeurt dan vraag je collega's erbij die met het voertuig naar je locatie doorrijden Die collega's die gaan verder rijden die zien hem rennen die rijden Deze kant ook op komen en uiteindelijk hier tegemoet verstopt is ergens, roepen we de Zulu erbij Dus uiteindelijk was het wel goed gekomen voor uh, ons dan wel de uh, Of ja uiteindelijk hadden we hem wel gepakt in het echt maar hier kon ik gewoon niks weet je als ik echt een achtervolging zat dan zie je hier niet code, uh, code 3 staan, maar pursuit. Weet je, dan had ik nog iets gekund. Maar ja nu dus niet. Maar man, ik uit, we gaan door. We zetten ons weer beschikbaar voor meldingen. En in dit regenachtige weer gaan wij hopelijk nog lekker in de auto kunnen blijven zitten. Eens even uh, kijken hier zo. Daar gaan we even heen. Uh, make, your, well, make your way to the rescue vehicle, uh, make your way to the hiker and your... Uh, Wat, kan ik dat hier teruglezen? Hier zeker, hè? Uh, make, your the, make your way to the hiker if you have the rescue. Oké, okay, dus we moeten even een uh, red voertuig gaan ophalen. Die, ligt, die staat hier, zo te zien. Denk ik. Ik zie geen andere locatie. En dan moeten we met dat res rescue vehicle richting deze gewonde uh, persoon gaan. Ik neem aan dat dit een prio 1 melding is. Zo gaan we er in ieder geval wel heen. We kunnen lekker gas op die snelweg. Die alleen even opletten. We gaan hem meemaken, nog nooit is een melding gehad. Waar moet ik in joh? Hier zo. Uh, we gaan hem meemaken. Uh, ja. Ik laat dat stuur gewoon zijn werk doen. Hè. Dat stuur doet grotendeels van het werk gewoon lekker. En terecht ook. Hier staat een voertuig. Verdacht. Kijken we straks vanaf op de terugweg als we hem nog treffen. Dit rijdt eigenlijk best wel leuk. En lekker. En wat ik al zei. Dat stuurder doet grotendeels van het werk gewoon. Ik hoef alleen maar een beetje rustig. Niet, ja. Ik moet hem zijn maar een beetje tegenhouden. Kijk nu gaat hij zelf een beetje terug naar links. Nu in de bocht naar rechts. Kijk eens nu. Stuurt hij weer terug. We moeten alleen zorgen dat hij niet de afgrond in. Tot hij niet zelf de afgrond in stuurt. Is dit het rescue vehicle. Vengen overdrijven, Friekse ei. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Nou we hebben geen zicht, maar ik ga gewoon met mijn.. Ik ga gewoon met mijn t 6 hoor. ik nou, snap misschien toch dat dit niet voor de t6 was we gaan een berg beklimmen met de t6 joh. ja ja ja ja wat is dit goeiedag Eem oh ik dacht echt dat het een kangaroo was gek ik ga echt als een kangoe. Goed volk hier. Thank you for coming officer. we zijn weer een te veel net, weer wel. Oké, okay, ze is hem wel geworden mooi. Goeiedag schotel. Kom maar erin, we uh, moeten hem wel schoonmaken dadelijk. Ik breng je even terug. Heeft u een ambulance nodig, beste mevrouw? Je hey, stapt in dan! Loop je nou! Zet je nou gewoon over een beach club house gebeuren te praten? Hier komen en instappen of ik hou je aan? Dat is een belediging. Dat je mij helemaal deze kant op laat lopen en vervolgens met me deze aangehouden omdraaien. Denk jullie, waarom hou je er nou aan? Ik zet erachter achter in de bus en beneden laat ik door het ruit. Ja, slimme van nagedacht hè? Maar ik moet er even boeien. Uh, nou mevrouw ik ben geen taxi dus wat we gaan doen ik heb wel een taxi voor u bellen of een ambulance Nou, ze, ze liep net goed, ze was er weer enthousiast aan het bellen ze kon gewoon niet meer aan we gaan taxi bellen voor mevrouw en dan uh, ga je nou weer terug naar boven? dat dacht ik toch oh met Wim, een taxi alsjeblieft kan mijn locatie zeker niet vinden kijk eens aan die was toevallig in de buurt Daar komt dus goed eens al super dankjewel <coughs> doet doet zo het beste end en dan gaan wij uh... Naar nog één melding en die gaan we in de stad weer doen. Dus we gaan terug naar de stad. Ik zie jullie daar zo meteen. En ook al is het een KUT-snelweg, je kunt wel wat snelheid maken, maar als het dadelijk misgaat dan gaat het ook goed mis. Zoals hier, dit is toch gevaarlijk, hè. Okay. En dit, oh yes, gaat kei goed Niks aan het handje. Nou, links, links in beeld staat al de hele tijd de, de melding, zeg maar. is dus eigenlijk gewoon, een, iemand heeft een melding gedaan van een, iemand die met een vuurwapen duidelijk zichtbaar over straat liep. In Amerika is het natuurlijk zo dat je een vuurwapen gewoon in principe bij je mag dragen. Uh, als je daar een vergunning voor hebt. Uh, maar wel geborgen meen ik. Als je het zichtbaar draagt moet daar ook een reden voor zijn natuurlijk. Nou, oh daar komt een hert. Ik zag hem. Uh, nu uh, gaan wij gewoon weer even uit van de reden dus tussen Nederland. Er is dus een melding gekomen van een persoon die met een vuurwapen rondloopt. Ook al ziet iemand dat, dat die achter in je broek zak zit zeg maar of ja. Je weet wel hoe die gangsters dat dragen voor, hun, voor in hun broek of achter in hun broek. Maar niks uit, het is niet toegestaan. Dus Wij gaan snel naderen. We gaan de persoon even zoeken. Die zal waarschijnlijk op een afgelegen terrein staan. Die staat daar ja. Oh, dat is een groot wapen. Dat is iemand van het leger. Dat is Airsof denk ik. Maar ik ga hem toch naderen. Alsof het uh, een vuurwappen gevaarlijk is. Maar ik wil het toch even weten. Er is iemand van het leger. Die draagt een heel legerpak. Uh, ik heb... Wacht even. Ik zou in principe toch... Goedendag. Je bent van het Nederlandse leger. Hey, hey, hey, hey! hé, hey. hé. Hey, vriend. Oh. Laat vallen, laat vallen. Handen omhoog. Ik ben onderweg. 12.02 OC, we komen dan. 12.05, ik ben onderweg. is veilig. Oh, die zijn me veel. Of ja. Dat vlekje me niet. Hij was nu dus van plan om te schieten geloof ik te gek. Zo, dat scheelde weinig. Zo. So. De vraag is, is het een echt vuurwapen? Ja, Shit. dat is het. Mooi, zo testen we natuurlijk of vuurwapens echt zijn in Nederland. Hè. Dat snappen jullie ook wel. Goed, gebied veiliggesteld. Een um, soort van, we hebben gekeken of er geen verdere gekkies zijn. Zitten dus ze hier niet. Hey, hey, wat ik al zei, het was niet eens van plan geloof ik, om te schieten maar recht gewoon zijn vuurwapen, dat moet je nooit doen natuurlijk op een agent, Want hij schoot niet en daar schoot ik natuurlijk wel op um, goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag om een paar dagen bij een nieuwe video, wat er gaat zijn is ook voor mij nog een verrassing, dus uh, jullie gaan hem meemaken, ik ga voor deze beste meneer een like zou je vragen, ik ga geen allemaal vragen, dat doe ik vandaag eens niet uh, niet omdat het moed maar om het kan. En ik zie jullie dus uh, over een paar dagen. Laat een blauw dampje achter voor deze video. Het zou altijd leuk zijn. En uh, ja, doei!